hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren je zou verwachten vandaag de het zesde deel van onze update serie maar niets is minder waar dan dat deze video gaat over um, een evenement waar ik gisteren geweest ben en uh, degenen die uh, daar geweest zijn en de organisatoren die deze video zeer zeker zullen zien uh, ik wil jullie nogmaals enorm bedanken voor dat ik bij jullie mocht zijn Um, en dat ik een hele bijzondere dag heb mogen beleven, ook een zeer emotionele dag. Um, maar ik ben daar wel blij om dat ik dat soort dingen in mijn levensbagage mag meenemen. Um, ik ben te gast geweest gisteren op een um, evenement in het Belgische Kapellen, net boven Antwerpen. Um, waar op een winkelcentrum een evenement plaatsvond, ik dacht voor de derde keer inmiddels, uh, genaamd Mode Meets. Kapellen. Oh, sorry, fout. Mode miet Modelbouw. Sorry. <laughs> heel erg dit. Ja, mode Miet Modelbouw. Um, en het is een heel bijzonder evenement, het is op een winkelcentrum. En wat daar gebeurt is dat er zijn een aantal modelbouwclubs en een aantal mensen die zich met modelbouw bezig houden. Um, maar ook um, wat lasergraveerders. En iemand met een uh, wat ze noemen een Cameo, dat is eigenlijk een. Um, uh, ja een, een, een multifunctioneel hobbyapparaat waar je mee kunt printen, snijden, tekenen. Uh, bedenk het maar, laseren natuurlijk ook. Um, en op dat evenement uh, daar uh, kun je van alles en nog wat zien. Van kleine treinen tot grote treinen, grote boten, grote vliegtuigen, alles modelbouw, grote vrachtwagens. Uh, met name de vrachtwagens, een heel groot parcours uitgezet met vrachtwagens. Uh, een, een club uit het uh, Antwerpse, die zeg maar, uh, meerdere afdelingen heeft uh, met treinen, met boten, met vrachtwagens, noem het maar op. Um, en die zeg maar, daar een echt een, een soort van uh, kleine mini-stad, mini-industrieterrein neergelegd hebben. Om de, en daar met vrachtwagens rondrijden. En dat is ontzettend leuk om te zien. En um, de dingen die je daar ziet, want het evenement, en dat is ook waarom ik deze video maak, het evenement heeft nog twee zaterdagen te gaan. Ik ga er niet zijn, die twee zaterdagen. Um, je weet, ik ben werkloos en de afstand naar België is voor mij toch een flinke grote en kost erg veel benzine met de huidige prijzen. Dus um, ik heb de afspraak om er één zaterdag geweest te zijn en dat was... Gisteren. Maar de volgende week zaterdag, dat is dus 19 maart en ook op 26 maart is gedurende de openstellingstijd van dit winkelcentrum en even uit mijn hoofd is dat van 9 tot 6 of 10 tot 6, ik dacht 9 tot 6, um, is dat hele winkelcentrum is, uh, een beetje in de sfeer van um, modelbouw. En eh, zo is ook bijvoorbeeld een, een uh, kleine club die uh, met 3D-printers daar staat en bijvoorbeeld uh, ja, legervoertuigen maakt, en, maar ook uh, jeeps en dat soort dingen. En daarmee over een vrij uh, ruig parcours rijden, huh? zelfs over draad en dat soort dingen. Maar er is ook een, uh, een hele kleine club met drones die in een afgesloten winkel zeg maar, kinderen met drones laat vliegen door een parcours. En het is ook een van de redenen denk ik waarom het evenement gehouden wordt. Um, evenement wordt gehouden onder andere ook omdat het winkelcentrum um, ja uh, toch wel te lijden heeft ook um, en dat zal te maken hebben met de coronapandemie en de tijd waarin we leven met veel leegstand. Veel winkels die leeg staan wat natuurlijk heel erg jammer is en het is fijn dat zo'n winkelcentrum ook meewerkt om een evenement te organiseren waarbij een aantal zaken samenkomen, dus zowel de mode ...als ook de modelbouw, als ook gewoon het winkelcentrum en ik moet je zeggen... ...de organisatie heeft kosten nog moeite gespaard... Um, ...en ervoor gezorgd dat ik daar een hele goede dag gehad heb... Uh, ...en met heel veel mensen heb kunnen praten, heel veel mensen ontmoet heb... Um, ...ook kinderen, maar ook volwassenen natuurlijk... Um, ...en ik kan alleen maar zeggen dat het de moeite waard is. Dus, um, ik ga zometeen wat video's laten zien en wat foto's laten zien... ...het is niet extreem veel materiaal, want ik had ik de tijd helemaal niet voor... En je moet je realiseren dat heel veel van de zaken die die modelbouwers daar gebruiken, is allemaal zelfbouw. Bijvoorbeeld de schepen die je gaat zien in de foto's die ik toon, dat zijn zelfgebouwde schepen. Dus dat is niet een bouwpakket, wat je even in elkaar zet. Ja, die mensen zijn er ook. Maar daar zie je vooral zelfgebouwde modelbouwers. Dat is geweldig. Kijk, ik kan mezelf creatief noemen, maar iemand daar zei terecht van ja, jij bent creatief in het ontwerpen. Maar het maken doet het apparaat het, en hij heeft gelijk natuurlijk. Hij heeft volstrekt gelijk. Dus mijn creativiteit beperkt zich tot het ontwerpen, en het maken doet het apparaat. Maar wat zij doen is werkelijk zelfs het zeil zelfs maken. He, bij ons naast waar ik zat was een, uh, een machine waarmee zij uh, als het ware uh, de, de, de aanlegkabels en zo maakten voor schepen. Dat, dat deden ze zelf vlechten en dat soort dingen. Meer, ja, wauw, echt niet normaal. Um, maar ook bij vliegtuigen, de ribben van de vleugels worden door de mensen zelf gemaakt. Het is werkelijk subliem. En, uh, en ook geen kleine autootjes of dingetjes. Daar zaten vliegtuigen bij, die waren net zo groot als mijn bankstel. En <laughs> uh, die vracht vrachtauto's waren... Een uh, aantal van die vrachtwagens waren een meter of langer. En yeah? daar werd gewoon mee gereden en uh, ontzettend leuk om te zien. Uh, ik zou je dus van harte willen aanbevelen om daar naartoe te gaan. Capellen, net boven België. Het is heel gemakkelijk te bereiken als je de autobaan van uh, Breda naar Antwerpen neemt. Dan uh, afslag 5. Uh, je moet nog 4 kilometer of zo door wat dorpjes heen. Beetje oppassen met camera's en dat soort dingen meer. Maar ook met de burgers natuurlijk. En één bijkomend voordeel zeg ik gelijk op dit moment. De benzine in België is ongeveer 45 cent goedkoper dan in Nederland. Dus je kunt ook nog even flink aftenken als je dat wilt. En omdat je niet direct in het grensgebied zit, sta je niet in een wachtrij van 2 kilometer. Want je bent een kilometer of 25, 30 van de grens af. Ja. Ontzettend leuk om mee te maken. Hele lieve mensen. Om de hoek zit een geweldige chocolatier. Valentino's. Ga er vooral naartoe. Ga pralinen halen. Belgische, Belgische bonbons. Uh, dankjewel. Uh, Gunther. dankjewel Bart, uh, dankjewel allemaal in België voor de geweldige gastvrijheid en geniet van dit paar filmpjes en de paar foto's die ik maar heb. Maar dat geeft niks. Uh, nogmaals dank. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag. Ja, is goed.